Samen met Marktlink maak ik een serie gesprekken over het verkopen van je bedrijf. Met in deze video, in dit gesprek, een ondernemer die dat aan de lijf heeft ondervonden, want hij verkocht zijn bedrijf. We gaan alles erover horen van mijn gast. Welkom bij 7D-TV. Harry Kuipers, hartelijk welkom van uh, Osage heden het toch? Hè? Ja, ja, harde G, Osage. Ja. Osage. Ja. Wat, wat, wat deed het bedrijf? Uh, Osage is. Uh, of doet hè? Doet. Ja. Um... Communicatie en ontwerp, design. Kopie in de breedste zin van het woord. Uh, prachtig bedrijf eigenlijk met een heel duidelijk motto, heel duidelijk, uh, duidelijke visie. Eh. Uh, onze, onze mission statement was: alles kan eenvoudig. Mm. En er zetten hele mooie dingen in: van alles kan. Daar zit optimisme in. Ja. En uh, uh, het kunnen, hè, het ook nog kunnen realiseren en eenvoud. Nou ja. En het leuke is dan, als je dan zo'n bedrijf bouwt en je hebt dat als statement. Uh, er gebeurden twee dingen. Eén, er kloppen hele complexe bedrijven aan. De <laughs> overheid. Die de, die de behoefte hebben aan eenvoud. Exact. Ja. En, uh, en iedereen uh, attendeert je op het feit dat, dat jouw plan is om dingen eenvoudig te maken. Dus, maar dan moet je het ook doen. Hm. Dus je wordt er continu aan herinnerd. Dus dat is wel heel mooi als je een heel sterk. Heel statement. Bindend, bindend statement ook ja. eigenlijk. Okay. Ja, klopt, ja, zeker als het gaat om design. Want uh, noem eens een pak klant, want je had hele hele uh, toonaangevende klantportfolio toch? Ja, um, uh, tweedekamer.nl hebben we ooit gemaakt. Politie.nl hebben we gemaakt, belastingdienst.nl hebben we heel veel dingen gedaan. Dat zijn heel erg de digitale trajecten. Nou, zullen er cynici zitten te kijken? Die denken: hoe kun zijn we je daar zo blij mee? Ja, hoe kun je met dat soort materiaal nou iets eenvoudigs maken? <laughs> Zoals de Belastingdienst. Is ook niet makkelijk. Nee. Is ook niet makkelijk. En dan uh, nou, laat ik er dan een ander voorbeeld doen, die wat, wat leuker dan is: uh, DigiD. <laughs> ja, uh, alles wat je van DigiD ziet, uh, komt bij ons vandaan. Dus zowel de tone of voice, de taal, uh, de UX, de uitstraling. Oké, okay. ja, dat zijn wel gevoelige. Dat zijn heftige trajecten, toch? Ja. Ja, gevoelig. Uh, uh, veel belangen die spelen, ja. veel stakeholders die er een belang in hebben. En uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, de pandemie, corona, uh, de coronamelder. Ja. Uh, ik was op een gegeven moment vrijwilliger van een kleine 150 mensen die alle communicatie rondom de coronamelder, de app, uh, moesten mobiliseren. En, uh, uh, dat, dat is een kunst op zich. Hoe ver gingen jullie als zaken? Deden jullie alleen het, het UX en design en zo of ook de, de, de, de IT de achterkant? Um, we hebben een eigen development team gehad. Ja? In een periode in uh, ons 20 bestaan hebben we ook weer afscheid van genomen uh, want het aansturen van designers en uh, redacteuren is echt wel iets anders dan het aansturen van uh, developers die okay. hebben andere dingen nodig ja, ja. en uh, als je als tegen een designer kan je zeggen begin maar opnieuw Hè, dit is niks uh, we vinden het niet goed nog een keer nog een keer mm -hmm. als je dat tegen een developer zegt dan uh, ja, dan ben je in de beurt. Ja, ja precies. Dat. we gaan een nieuw framework, nieuw yeah. back ja, ja, Nee, we ja, ja. gaan we gooien alles weg. We ja. beginnen nog een keer. Dan... Ja. Het zou de Belastingdienst misschien stiekem wel willen nu met hun IT, maar dat is. Uh, er maar aan staan. Ja. Ik moet wel zeggen dat uh, ik, ik. Ik ken heel veel mensen daar binnen de Belastingdienst. Mijn netwerk is heel groot. En ja. uh, daar zitten echt goede mensen. Maar je merkt wel dat. Ja, uh, de politiek, beleid verandert. Dus moet de uitvoering veranderen. En ja. dat gaat zo snel dat de uitvoering niet meer bij te benen is. En. en Kun je nagaan dat meer dan volgens mij 96% van de mensen doet op tijd aangifte. Mm. ja Dus de belastingdienst doet op zich zo slecht nog niet. Mm. Mm. Ja. Er nee. is altijd wel wat te. Pijn. Ja, ICT-wise kunnen we daar een heel discussie over voeren, maar daar gaat het gesprek niet over natuurlijk. Nee, uh, nee. Uh, we, ga, we gaan het hebben over, want je zegt 20 jaar. ja uh, Is het dan gestaag opgebouwd in die 20 jaar? Hoe ik dat, want hoe is het gestart? Met wie heb je het alleen gestart of met partners? Of? Met uh, twee andere partners, Jurgen en Roy. En uh, Wij werkten toen samen bij een communicatiebureau in Utrecht en dat was ergens in uh, in 2002 2003 toen had je net een dip in de markt zeg maar ja en uh, naar nou, de utrechtse vestiging van dat bedrijf waar ik werkte die uh, ging failliet ja, en jurgen Roy en ik keken elkaar aan zo van we hebben het heel druk hoe kan dat hm. en uh, we zijn uh, naar buiten gelopen we zijn gaan wandelen en uh, ja, zo bestond het bedrijf hm. En, en kantoortje huurt aan de bak. Ja, we zijn begonnen in. Uh, ik had in 2002 had ik al een ander bedrijfje. Een online marketingbedrijf. die zich bezighield met zoekmachine optimalisatie. Yeah. Dat deed ik samen met een IT-partij in. Uh, uh, uh, Barneveld. Yeah. ja moest even zoeken. Oh. Ja. Dat is wel echt ver weg. Ja. Hele leuke mensen trouwens, maar uh, daar had ik het bedrijf mee gestart. Op een gegeven moment nou, liepen dus uh, met het communicatiebureau liepen naar buiten om een nieuw bedrijf te starten. En toen heb ik gezegd, nou weet je wat, ik kan niet twee dingen tegelijkertijd. Kan ik het in ieder geval niet goed doen. Ik kan niet opnemen met Harry van het ene bedrijf en Harry van het andere bedrijf. Ja. Dus die heb ik daar samengevoegd en uh, we hebben een halfjaartje in Barneveld gezeten en toen zijn we naar Utrecht gegaan. En toen werd het uh, ja, 100%... Uh, en uh, het bedrijf is in 20 jaar uh, gegroeid. Gestaag, ja. uh, en um, als we richting dat, zeg maar, dat verkoopproces gaan, hè, wat, waar, waar ik ja. van jou over wil hebben. Wa uh, uh, wanneer ontstond dat onderwerp? Wanneer werd dat onderwerp relevant? Um, nou ja, we zijn gestaag gegroeid, hè, zoals je dat al zei. Ja. Dus vanaf 2003, vanaf 2008 wonnen we de eerste aanbesteding. En dus toen uh, dat was toevallig de belastingdienst uh -huh. uh, dat was ook weer een soort van dippende markt rond die periode en toen zijn we vrij snel gegroeid en in 2014 dachten we van nou ja um, dit gaat maar zo door en gaat maar zo door en uh, als we niet serieus aan onze tent gaan werken dan blijven we gewoon werken in onze tent ja. en dat dat gaat niet goed dus uh, ja, we zijn met z'n drieën naar san francisco gegaan en daar hebben een uh, een tijdlijn gemaakt we hebben letterlijk op een whiteboard uh, het is nu 2014 uh, en dan straks is het 2024 de, hoe mooi zou het zijn we zijn samen met z'n drieën gestart op 1 januari 2024 willen we ook stoppen met z'n drieën en dat is letterlijk zo gepland en dat is ook letterlijk wat gaat gebeuren een van de wijsheden volgens mij als je uh, met met de, de marktlink experts zeg maar die ja. we allebei goed kennen hè, want ik mag het een en ander aan werk voor ze doen ja. uh, is is begin op tijd hè? begin begin daar heel vroeg mee daar hebben jullie dus eigenlijk misschien zonder dat je het wist heel goed gedaan toch? Dat je daar ja, al zo vroeg over nagedacht hebt, eigenlijk. Nou ja, ook omdat we wisten van dat als je uh, je verkoop klaar wil maken, ja. dan, uh, dat, dat doe je niet van het een op het andere moment. Nee. En uh, we hadden ook nog een aantal dingen te doen. Ja, ja. Dus we waren nog niet klaar. Dus ja. we hadden gezegd: Nou, in die tien jaar tijd zou het fijn zijn als we uh, onze hele tent optimaliseren. Ja. In de breedste zin van het woord, dat alles wat eruit komt eenvoudig is. Ja. Uh, toen zijn we gaan kijken naar al onze partners. Met wie werken we samen? Zijn dat de juiste partners? En op een gegeven moment uh, nou, kunnen we ergens een overname doen, hebben we nog gedaan. Ja. Kunnen we ergens grote contracten verwerven. waardoor we omzetzekerheid hebben. En op een gegeven moment lukte dat allemaal. Lukt dat allemaal? En uh, uh, toen hebben we gezegd: van, nou, rond die periode zoeken we iemand die ons kan begeleiden. in het klaarmaken van het verkoop-klaarmaken. van het bedrijf. Dat was ook. Uh, toen kwamen we met marklink ook in aanraking. Ja. Want we hadden toen wat gesprek gedaan met, met partijen die daar heel goed in zijn. En sprak spraken toen met Raymond van. Uh, van Mark Link. en dat, ja. dat, dat klikte direct ja. gewoon uh, heldere taal normaal uitleg hoe het werkt uitschetsen want wij zijn designers hè? drie ontwerpers hebben alle drie de kunstacademie gedaan probeer daar maar eens aan uitleggen van ja hoe wat hoe dan de waarde van je bedrijf wordt bepaald nou, hij of, legt dat ja. zo simpel uit ja ja en uh, dus hij had onze uh, onze gunfactor en wij zouden eigenlijk een een voorbereidingstraject starten met m-ready. ja Even voor duidelijkheid ja. want Marklink is eigenlijk de partij die je begeleidt in de verkooptraject. Correct. we hebben er nu een poot naast, m-ready noemen ze dat, ja. die eigenlijk dat voortraject van hoe maak je een bedrijf verkoop klaar. Exact. Maar even een vraag daarover, voordat ja. we daarop ingaan in dat proces. Um, is het eigenlijk best wel een hele goede tip dat als je. Want ik kan me voorstellen, als jullie in 2014 dat plan maakten, dan ga je op een hele andere manier aan je bedrijf werken. maar eigenlijk maak je het de facto heel erg succesvol. Tenminste, je maakt er een ideale bruid van. Dus klopt. moet alles kloppen. Klopt. Dus zou het bijna een strategie moeten zijn van elk over los van tweed of je het überhaupt verkoopt, maar dat je bijna zo moet denken. Ja, klopt. Want um, ik denk dat heel veel ondernemers de fout maken dat ze uh, een keuze moeten maken over ik ga het doen en dan moet ik alleen nog maar de vorm vinden. Ja. Terwijl uh, je moet gaan nadenken over welke waarde kan ik creëren en dan heb ik nog de keuze van is dat dan een, ga ik een strategische koper zoeken hè, of ga ik het gewoon verkopen omdat ik er vanaf wil ja. ja dat moet je allemaal ver van tevoren ja. verzinnen want alles wat je dan bouwt draagt bij aan dat punt ja ja en toen kwam je nou de marketing dus ja. Raymond, en met, dat, met die I'm ready propositie en toen ja. aan de aan de slag gegaan toen zijn we aan de slag gegaan en, en wat doe je dan allemaal om verkoop klaar te uh, worden nou ja dat uh, het, het, het, het teleurstellende was <laughs> want we waren anderhalve, uh, anderhalve week bezig ja. om onszelf Klaar te maken voor de verkoop. En toen was het al een koper. <laughs> ja, Bijna elk traject gaat dan weer anders dan uit het boekje. Maar uh, laat, laat ik het dan anders. Uh, so, ja. de, ik neem aan dat je in die eerste paar weken al wel een paar gesprekken had gehad. Van nou, dan gaan we dit en dit en dit, en dit allemaal doen. Ja, wat zijn plan. dan aspecten waar je aan gaat werken om verkoop klaar te uh, worden? Ja, eigenlijk hele traditionele dingen van um, uh, wat is je verhaal? Nou, op zich, we hadden wel een goed verhaal. Uh, uh, waar ligt je kracht? Een soort SWOT-analyse op je business. Um, ja waar verdien je, je geld mee gewoon alles gewoon opstakken en ja. hoe zit je personeelsbestand eruit en wat voor mensen heb je en um, stel je voor dat je eruit stapt wie neemt het dan over en hoe borg je de omzet en uh, allemaal hele praktische zaken maar wel dingen die je op orde moet hebben ja. en waar je als ondernemer uh, gewoon eigenlijk ook helemaal niet mee bezig bent want dat gaat vanzelf ja. dus het expliciet maken van al die stappen en toen merkten we eigenlijk dat we stiekem al heel veel op orde hadden omdat we er onbewust al of nee, misschien wel heel expliciet bewust al ja. mee bezig waren ja. Um, maar ja, we konden dat trek niet afmaken. Want, want er kwamen ook Want jullie waren met z'n even verduidelijk met zijn drieën. Ja, was het daar dus en ook een een derde verdeeld? Perfect, ja. Okay. ja, Samen uit, samen thuis. Oké. Okay. Yeah. Uh, dus jullie lekker met de en ready rond de vergadertafel. En toen kwam er een koper. Hoe, hoe werkt dat dan? Wordt jij wordt dan iemand jullie gebeld of hoe werkt dat? Nou, we um, om, omdat wij geïnteresseerd waren in een overname, um, zijn we op een gegeven moment ook gaan praten met partijen om ons heen. Van uh, um, uh, Hey, jullie hebben net dat werk gehad. Hoe was dat? En Aha. een van die partijen uh, was net overgenomen door Intracto, wat nu IO heet. Het Was een heel leuk gesprek, maar uh, dat gesprek was zo leuk dat die partij direct uh, uh, Intracto op ons spoor zette van hey, die past ook wel binnen deze groep. Hmm. En uh, dus het was ook meer gewoon de dus was De eerste die uh, ja. die zich die zich meldde, een Belgisch club, of tenminste, de founder is, is Belgisch. Ja. Uh, uh, um, je ziet sowieso, het is misschien wel interessant om te schetsen, heel specifiek voor jullie branche natuurlijk, dat er wel een aantal partijen zijn die een hele duidelijke strategie hebben. Hè, die, ieder op zijn eigen manier. Maar ja. er zijn een paar partijen die heel hard bezig zijn hè, met opkopen, noem ik het maar even plat. Klopt, inderdaad. En uh, dat uh, de, de usual suspects, mensen dat voor zover ik ze ken, je hebt dan de Debt Agency, ja. uh, die al wat verder was met Waterland. Uh, Intracto of I.O. met de Belgische variant van Waterland. Uh. Waterland is een private equity club. Dus even heel plat gezegd, dat is een strategische zak met geld. Mag je het zo plat slaan? Ik wou, ik wou zeggen, het is een zak met geld. Maar het is een Ze denken, ja, wel, toch? Ze zijn best wel strategische partners ook aan het worden, absoluut. toch? Die private equity clubs, hè? Ja, ja. absoluut. Ze zijn ja. ook inhoudelijk. En, ja. uh, um. en dan had je I.O. Ja. En uh, Happy Horizon. Ja, en de grap is, die kenden wij toen nog niet. Nee. En um, toen het gesprek dus met um, Intracto of I.O. startte... Uh, toen waren we dus alweer gesprek, in gesprek met Marklink. Zo van, nou ja, hè, moeten we dat m ready traject nou af, afronden of gaan we versnellen? Nou, uh, het advies was: ga dan gewoon uh, verkennen, maar laat het wel dan goed doen. Ja. Want één partij, uh, ja, dan ga je niet onderhandelen. Eén er... partij is geen partij. Is geen geles, partij. He? Maar hey, hebben ze jou ook tips gegeven? Want je hoort ook wel eens verhalen van mensen die dan. Uh, want het is toch een soort. Ik kan me voorstellen, een soort van eer. Weet je wel dat je benaderd wordt? Van, oh, ze willen ons kopen en zo. Met... Uh, wat zijn daar de lessen in zo'n zeg maar, zo eerste aftassing? Wat je vooral wel of niet moet doen dan? Nou ja, wat, je, wat wij merkten in een van de eerste gesprekken is dat, um, uh, dat, dat, dat. dat je dan niet voorbereid bent op alle vragen die je krijgt. Want ja. zij willen gewoon direct de details, de, de, de cijfers. Terwijl je strategisch denkt ja, maar als ik nu alles al vertel, heb ik dan nogal onderhandelings. He, er gebeuren hele gekke dingen. Ja. He, je wil heel graag een open gesprek, maar in één keer, omdat er een belang is aan de andere kant, uh, is dat gesprek niet meer open. Nee. En daarin merkte we ook al van ja, het is echt wel handig dan om dan een buffer te hebben. Uh, iemand die gewoon zegt uh, ik ben neutraal, ik uh, ik hoor aan en ik vertaal en, en weer terug. Dat uh, dat werkt wel, want dat gesprek rechtstreeks met uh, met de eerste koper, dat was uh, was, was confronterend. Ja, ja. ja, ja. Iets, iets te concreet. Ja, ja, ja. ja. ja. ja en ik kan me ook voorstellen dat cijfers. Ja, je hebt cijfers en cijfers. Maar het ja, weet je. Uh, die daar kun je ook sleutelen. Zeg maar, die kun je weer ja. anders gaan. Je, ja. ja, daar kun je heel anders mee omgaan. Dus uh, wat ik wel eens gehoord heb. Geef, geef in ieder geval niet je jaarrekening meteen. in zo'n eerste gesprek. Want dan ben je helemaal uh, je onderhandelingspositie kwijt. Nou ja, bijvoorbeeld. want hoeveel mensen waren jullie toen qua schaalgroep? Waar moet ik dan over aan denken? 60. 60, oké. Ja, dat is een uh, uh, verdeeld over Amsterdam en Utrecht. Ja. Een, uh, ja, een mooie club. En ja. we hadden nog veel verder kunnen gaan, ja. in principe. Maar je merkt ook wel dat als je eenmaal een besluit maakt om dan te stoppen, mm -hmm. dan werk je daar ook naartoe. En dan ja, misschien was het strategisch slimmer geweest om vijf jaar nog door te bouwen, nog een overname te doen. Maar ja. ja. Het, uh, dat, is, dat is niet, ja, dat is achteraf kijken, de koersen Misschien kom. verandert de markt in een, van een Precies. kopersmarkt in, uh, ja. Ja, in een ja. geen ja. kopersmarkt. Want ja. IO, uh, dat ah. gesprek, dat, dat, dat werd dus niks. Of hoe moet ik dat zien? Dat, nou, dat ging eigenlijk best wel ver. Uh, want het gesprek met de was eigenlijk heel prettig. Uh, hele leuke mensen. Goede ja. visie. Ze hebben echt een hele strakke visie. En wat ik wel heel sterk vond, het ketste af op het laatste moment. Omdat uh, zij tot de conclusie kwamen dat een, een groot deel van onze omzet niet digitaal was. En hun formule is digitaal. En daarvan dacht ik ook van ja, dat vind ik eigenlijk wel heel sterk. Mm. Als je weet wat je koopt. Mm. En je kan ook gewoon zeggen: ja, het uh, is een prachtige partij, uh, gezond. Uh, 70% van de omzet komt uit aanbestedingen. Dus die hebben voor de komende vier jaar hun omzet eigenlijk al binnen. Ja. Dus daar hadden ze blind voor kunnen gaan. En op het laatste moment ze hebben ze koop overeenkomst Alles lag eigenlijk al klaar. En toen hebben ze gezegd: van uh, We gaan het niet doen. Want wat doen jullie niet? Jullie doen echt ook fysiek design uh, werk dan voor de klant ja, of wat? Exact. Ja, het, uh, um, uh, ja heel, heel veel design is ook. Uh, uh, Ik wij ontwerpen ook het Nederlandse stembiljet. Ja, het is papier. Ah, wij, ja. wij, Maak we, hem eens wat kleiner dan? Nou, nee. <laughs> Dat ding is echt heel groot. Dat is een heel groot ding. Ja. Maar we zijn nu de kleine versie. We zijn de eenvoudige versie aan het maken. Ja. Maar daar zijn we al 16 jaar mee bezig. Ach, serieus? Wordt ja, ja. dat ding ooit nog digitaal trouwens? Ik heb wel wat ideeën erbij. Meer ja, dan onderwerp. Ja, nee, we gaan de focus Precies, gewoon yeah. niet. Focus. Dus I.O. ging heel ver. Maar eh, op, op, op, op een bepaald moment, vanuit hun eigen strategie, ja. werd dat een, een, een no-go. Ja. Ondertussen wel het M-ready traject doorgezet. Nee, M-ready stopgezet, helaas. Want we hadden daar met z'n drieën eigenlijk wel zin in om gewoon heel ja. ja, gedegen dat traject af te ronden. Uh, maar omdat die eerste koper er al was, moesten we eigenlijk al heel veel dingen op orde brengen. En uh, wat Mark link ook tactisch heel slim deed, is even van ja. Een partij is geen partij, dus we zetten er partijen naast. Ja, en op een gegeven moment hadden we zeven, acht partijen en uh, ik had zelf ook nog wat partijen aangedragen, maar dan merk je ook wel van dat de partijen die je zelf verzint als potentiële koper, dat die zijn helemaal geen koper. Tenminste, ja. die kunnen niet, ja. uh, die hebben niet het strategisch belang. En, uh, nee, die hebben echt wel hun waarde getoond. Uh. Ja, ja, ja, ja, ja. En hoe en uh, hoe kwam je dan uh, uiteindelijk van die zes of zeven of hoeveel partijen het ja. ook waren, naar de uiteindelijke deal? Kun je dat traject vertellen? Ja, we hebben um, nou, Marktlink had een aantal gesprekken gefaciliteerd. He, gewoon kennismaking met uh, de CEO of de, he, de, uh, de persoon binnen het bedrijf die daarover ging. En wij merkten heel erg dat we afgingen op de persoon. He, dus oh. het, nog voordat er biedingen waren, of uh, dat is gewoon uh, ja, en dat is ook denk ik waarom wij bij Happy Horizon zijn terechtgekomen. Daar zit een, zat een CEO die gewoon een heel mooi verhaal aan het vertellen was. En door middel van dat verhaal vertelde hij eigenlijk, ik weet wat jullie doen. En wij hadden direct zoiets. Nou, dit is hem. Punt. Nog even los van uh, wat daarna volgt. En uh, we hadden op een gegeven moment ook een partij, ik zal die noemen, uh, de partij niet noemen, maar ja, die kwam uh, aan tafel. Uh, we had uh, net daarvoor een bedrijfsfeestje gehad en die leunde achterover. Zo van: Nou, wat doen jullie nou eigenlijk? Oh, ja. <laughs> en dat wij ook dachten: Oké, okay, nou, nee. uh, dat werkt niet. Dus, uh, dus het stiekem, ondanks dat we er al tien jaar mee bezig zijn, ondanks dat het allemaal rationeel, uh, planmatig, structureel en in één keer komt intuïtie. Ja, maar dit voelt goed. Dit voelt niet goed. En, en, en dat had ik zwaar onderschat. Mm. En, uh, we hebben onszelf echt moeten preppen, moeten voorbereiden op het idee van, ja, ook al zijn we enthousiast, als wij niet op ieder moment uh, bereid zijn om terug te stappen, kunnen we niet onderhandelen. Want we zijn enthousiast. Ja. We zijn het van plan. Uh, we zijn enthousiast. Ja, dan zet jezelf in een hele gekke positie. Ja, want dan, dan wil je te graag de dingen. wil je te graag ten ja. koste van. Lol. Zaten jullie met z'n drieën altijd op één lijn? Nee. Nee? <laughs> <laughs> je zegt het lachend. Ja. Um, en, zo, en zo bedoel ik het niet. <laughs> heeft, heeft het het was, het was echt pittig. Um, nou ja, op een gegeven moment moet je het gaan hebben over je soort van bottom line. Wat is de? Ja. Hè, als we dit, als we of de topline. Als we dit. Als we het hier, hier hebben bereikt, ik, ik ga helemaal stotteren. Ja. <laughs> ik probeer die gesprekken weer te visualiseren. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment heb je een soort van lijn bepaald. En dat je denkt, oké, okay, als we daar zijn, dan is dat goed. Hè? Dan uh, alles wat erboven zit, is leuk, maar ja, ja. die lijn bereikt en die, ja. bereik, die lijn werd al vrij snel bereikt. En um, ja dan moet je op een gegeven moment gaan afwegen. Ja, misschien hebben wij zelf een, een inschattingsfout gemaakt. En moeten we kijken van hoe ver komen we nou eigenlijk in de onderhandelingen. En um, ja, dus dat was wel pittig, want ik ben een commerciële man van het bedrijf. Ja. Uh, altijd al geweest, dus ik, uh, ik ben wel bereid om wat risico's te nemen. Ja. Ja, dan moet je gaan vechten tegen elkaar van, uh, in een gesprek van, ja wat gaan we doen? Hmm. Dat was echt niet, uh, nee, dat was niet simpel. Heeft dat de relaties gekost uiteindelijk? Of nee, nee. Niet? nee ik, uh, een van de partners ken ik al 30 jaar, de andere meer dan 20 jaar. Dus ja, nee, dat, uh, we, we kennen elkaar al wat langer, we hebben al wat, uh, ja. Maar het was lastig. Ja, het was lastiger dan ik dacht, ja. Hm. ja. En heeft marketing daar dan nog een rol? Of trekken ze daar ook de grenzen van, dat moeten jullie met z'n drieën uitzoeken? Nee, dat hebben ze ons wel goed uh, zelf laten doen. Ja, als ja, ze ja. daar tussen waren gaan zitten, was het niet goed gegaan. Maar ik, ik, hier, hier ontstaat ook de dynamiek van, als je eenmaal de keuze hebt gemaakt om er klaar voor te zijn, dan het begint iets heel raars, dan, is het ook, dan ben je er klaar mee. Hm. En dat is iets heel naars, want als je, als je er klaar voor bent en er dus ook klaar mee bent, dat je denkt, nou, ik wil hier ook wel vanaf van dit bedrijf, want mijn hoofd is daar zich op aan het voorbereiden dan, ja, dan maak je gewoon uh, foute keuzes ja want uh, voor de goede orde ik neem aan dat in dat hele traject moet je gewoon keihard aan je bedrijf blijven werken want dan moet je geen in één keer de resultaten laten inkakken omdat exact. je zin erin hebt toch exact en, en daarin hebben wij onze rol ook weer overschat hm. en dat merkte we ook wel in corona dat uh, uh, we hadden gewoon een machine gebouwd en uh, of of naar alle medewerkers thuis zaten werken of wij zijn enorm gegroeid in die pandemie hm. En toen op een gegeven moment iedereen weer terug mocht komen. Ja, dat past ook niet meer. <laughs> het pand was te klein. Nee, nee, nee. Dus uh, nee, heel, heel, heel, heel gek. En, uh, en ook nu wij wat meer zeg maar, een terugtrekende beweging aan het make maken zijn richting het team. Ja. En omdat we eind dit jaar, nou ja, uh, dat iedereen, iedereen zijn eigen pad wil volgen. Merk je toch van uh, het bedrijf draait gewoon door. Hm. Dus we hebben onszelf overschat. En ik denk dat als we dat eerder hadden ingezien, hadden we nog sneller kunnen groeien. Ja, precies. Maar aan de andere kant is het ook wel een voorwaarde dat je. Uh, dat het doorgaat zonder jullie wil je überhaupt een bedrijf kunnen verkopen neem ik aan toch want als het bedrijf echt aan je kont hangt dan ja dan en... is iets mis ja, ja. Uh, hoe heb je dat proces gedaan qua uh, communicatie intern want je hebt 60 mensen zo'n traject duurt even het lijkt mij echt waanzinnig lastig om dan niks te zeggen hoe hebben jullie dat gedaan ja niks zeggen uh. en dat was echt heel pittig dat uh, het de heette bij ons project tender dus onze agenda staat altijd wel vol met afspraken wat uh, project tender heette nou wij deden heel veel aanbestedingen dus ja, ja, precies. Ja, dat, euh, maar dat voelde niet goed. Nee. nee. Je houdt jouw dingen achter en je bent niet eerlijk en open. Ja, en, uh, ook, en, uh. ook in de collega's die je dan uh, voorsorteert om straks uh, hè, de sleutels over te nemen. Je, uh, jullie mogen de regie gaan voeren. Dat je dan zulke essentiële informatie nog niet met ze kan delen. Ja, dat was wel killing, ja. En, en, en toen uiteindelijk de deal, zometeen over die deal. Maar toen dat uiteindelijk zover was, hoe heb je dat? Heb je toen in één keer aan iedereen gebracht of hoe heb je dat gedaan? Ja, dus we hebben tot heel laat gewacht, totdat het echt concreet was. Ja ja Toen hebben we iedereen het op de hoofd gebracht. Ja. En wat vonden ze toen? Nou, um, wij zijn als bedrijf heel handig in storytelling. Dus uh, als je het maar goed vertelt, dan, uh, dan komt het wel goed aan. En ik denk dat we dat redelijk goed hebben gedaan. En dat in dat tien jaar plan stond dat wij op een gegeven moment op, op zoek gingen naar een strategische partner. Mm. die ons kon helpen in de volgende groeistap. Mm -hmm. Dus uh, je kan zeggen: we zijn overgenomen. of we hebben ons bedrijf verkocht. Um, we hebben het geframed als van ja, dit, dit is de partner die wij nodig hebben om door te kunnen groeien. Ja. En, uh, wat allebei waar is, wat ja, geen gelogen woord dus. Nee. Uh, en uh, ik moet zeggen dat we hebben na de verkoop wel het redelijk stil naar de buitenwereld gehouden. Je had een feestje kunnen vieren, maar het ja, moest gewoon hard doorgewerkt worden. Hm. Wat, ja. Uh, ja. Het bedrijf ging gewoon door. Waarom uiteindelijk heb je Horizon? De, is dat gebleven vanwege die de klik met uh, met de ja. founder? Ja. En de en de strategie en de visie die die had op de markt. Nou ja, dat dat. Um, Um, ik denk wel dat wij binnen de groep misschien een beetje een vreemde eend in de bijt zijn. Als je kijkt naar alle bedrijven die zij hebben overgenomen. Uh -huh. um, maar het klikt. Het dat, dat, dat is heel gek dat je merkt dus dat uh, doordat zij een bepaalde manier hebben van overnemen. En dat, en met die gesprekken en hoe ze dat doen. Uh, dan, dan krijg je ook bedrijven die daar op klikken. Hè, die daar op intuïtie op aanslaan. En dat uh -huh. iedereen die ik nu heb gesproken binnen het bedrijf. Het lijkt wel alsof, alsof het een gekochte cultuur is die al klopt. Uh -huh. Dat is echt heel knap. Hm. Ja, want, dat, want, want ze groeien als kol, hè? Klopt. Ik weet niet hoeveel acquisities ze hebben gedaan de afgelopen paar jaar, maar dat is huge, hè? Ja, meer dan twintig volgens mij. Ja. En als je nu ook want hoe, ziet... hoe knap dan dat je dus zo'n cultuur kan vasthouden? Ja. En dat zit echt in de, in de visie van de persoon die uiteindelijk de strategie heeft bedacht om al die overnames te doen. Ja, Dus de, ja. eigenlijk de onboarding van niet losse medewerkers, maar ja. de onboarding van bedrijven hè, doen en, zij secuur. Exact. En dan met name ook, en wat zij heel goed weten te doen, is dat uh, al die bedrijven hebben ondernemers aan boord. Ja. En de meeste ondernemers die zitten gewoon nog steeds in het bedrijf. Ja. En, uh, dus er zit ondernemerschap in, er zit een bepaalde cultuur in. En uh, ik ben nog geen, uh, ik ben gebrek aan een weten woord, ik ben nog geen assholes tegengekomen. Nee, nee, nee, nee. Dat is best wel knap. Wat is een merkenstrategie? Is alles Happy Horizon of houdt iedereen zijn eigen naam of hoe werkt dat? Of is dat on the move? Ja, dat in is, beweging. Ja, is een beweging, omdat uh, er is een rebranding gedaan eind vorig jaar. Ik denk dat 80% over is naar Happy Horizon. Je hebt nog een aantal specialties, noemen ze dat. Een ja. uh, ja, uh, videobedrijf die ook werkt voor concurrenten. Ja, ja. Nou, die ga je niet branden als Happy Horizon, dat is ja. gewoon business vernietigen. Uh, je hebt labels zoals Osage. Die een unieke positie, positie in de overheid heeft, ja. gaat dat opgeven. Uh, ja, strategische afweging. Nee, precies. Precies. Helaas de deal uiteindelijk. Ja. Um, uh, was happy horizon ook de hoogste bieder? Ja, of, die, die zat wel in de top drie. Klopt. Oké. Okay. Ja. Uh, en dan uiteindelijk komt dat dat komt die closing of die deal. Ja. Hoe voelt dat dan? Spannend. Heel spannend was dat. Dus je, je hebt op een gegeven moment dat noemen zij de liefdesbrief, de letter of intent, hè, van uh, en natuurlijk ook het maken van het bitboek van je eigen bedrijf dat was al heel spannend ja. uh, ook wel iets om heel trots op te zijn dat je dat dan leest dat je denkt Zie, dat zijn wij ja. en uh, nee vanaf vanaf dat moment na die letter of intent waarbij het echt serieus wordt ja op een gegeven moment viel je ja, de, de vielen ook andere partijen af hè? Dat, uh, ik, ik moet zeggen ik heb met nummer twee altijd nog contact gehouden hm. uh, omdat het ook gewoon daar ze we ook een klik mee maar uh, dat dat, dat ja, die hebben de deal eigenlijk niet gekregen dat vonden ze ook wel zuur want ja, 70% omzetzekerheid voor de komende vier vijf jaar. Ja, dat we wel kopen ja. Ja, dat we wel kopen inderdaad en dat. Uh, nou ja. Maar het is het is happy horizon geworden en uh, wij zijn er heel blij mee. En hoe ga je dan naar huis als je bij de notaris vandaan komt bij met zijn drieën of als het op dat moment niet met z'n drieën? Nee, met ze uh, met drieën maar op een gegeven moment vanaf de notaris zijn we naar huis gegaan. Ja. En, uh, dat is een echt onwerkelijk moment omdat dan. Alle last die je had, in ieder geval ook van die fase, de D&D fase is echt al pittig. En ja, due diligence, want dat, dat, ja. is, dat, is, ja, dat is als ondernemer niet zo'n fijne fase, toch? Nee, dat, en uh, wij waren wel al heel erg gestructureerd planmatig, dus heel veel lag al op de plank, dachten we. Ja. <laughs> <laughs> maar dan nog, als je denkt, hoeveel vragen kan je stellen? Ja. En op een gegeven moment krijg je vragen meer op, op het karakter van, zo van ja, maar hoezo onredelijk? Ja. Um, en wantrouwend of zoeken ja. naar garanties, zoeken naar zekerheid. Ja, Daar moet je doorheen, en ja, uh, ja de, het moment, na, dus ik heb vanaf de notaris uh, en op een gegeven moment dat het de deal rond is, echt rond is, en dat je dan thuis komt en dat gevoel wat je hebt nou, dat het duurt drie dagen, dan is het gewoon gone. ja, euforie is weg. En want er komt ook een bak geld op je rekening te staan, exact. Is dat ook na een paar dagen weg? Ja, niet geld, maar dat gevoel. Ja, ja, ja, heb je dat... geks gedaan? <laughs> ik heb wel iets heel geks gedaan. Ja, maar dan, ik, uh, ik ben uh, direct naar de medium uitgereden. <laughs> en wat koop je dan nou ik denk ik heb wel een nieuw beeldscherm nodig letterlijk dat en ik had een aantal van dat soort dingen maar ik merkte dat ik een veel te kleine auto bij me had <laughs> en en wat je dan feitelijk uitpakt is ja ik heb nu mijn werkkamer geüpgrade. dat is het ja niet de grote auto gekocht nee Oké. Okay. nee en dat was ook nog wel de verleiding omdat ik dacht van ja um, dit is wel het bedrijf wat nu verkocht is maar ik heb nog wel zin in meerdere bedrijven ja precies en als ik nu al alles doe wat ik zou kunnen doen ja, dan ben ik klaar, dan wil ik niet. Ik wil nog wel voelen van... Ja. Uh, maar geldtechnisch ben je klaar. Je bent, je bent financieel onafhankelijk. Klopt. Ja. Ja, ja, ik hoef niet meer. Je hoeft niet meer, maar je wil wel. Ja. ja, want... Want? Dat is het laatste onderwerp. <laughs> Precies. Dat we gaan want even, even voordat ja. we dan Want het laatste onderwerp is dat je dus nu een boardfunctie hebt binnen Happy Horizon Sinds kort. Ja. Uh, of nou, eigenlijk al een aantal maanden, maar ik ja. las het uh, uh, uh, pas geleden. Ja. Uh, maar nog even, even uh, recapituleer als we kijken naar, naar zo'n heel proces. Wat zijn de belangrijke lessen? Uh, die je eruit kan destilleren, um, ja, bereid je gewoon goed voor. Eh, ook mentaal. Want je moet je voorbereiden op dat moment waarbij je ja, je wilt het bedrijf verkopen. En dat, dat, dat je dan op een gegeven moment ook afstandelijk wordt van je eigen bedrijf. Hm. Dat je dus zegt, ik wil het ook direct loslaten. Ja. Daar, daar moet je goed mee omgaan. Dat is echt niet oké. Okay. En ja. wat ik zelf ook enorm heb gemerkt, maar dat is misschien iets heel persoonlijks, dat ja, toen het bedrijf verkocht was, toen zat ik direct in een enorme dip omdat ja de stress is weg en als ondernemer word je altijd met maakt niet uit welke ondernemer je vraagt je wordt altijd net wat vroeger wakker dan het gezin ja. en het hoofd staat altijd aan ook op momenten dat het niet handig is ja. en je hebt altijd het gevoel dat er, dat er wat misdrijft te gaan terwijl het niet feitelijk zo is maar je bent je de continu op aan het voorbereiden en zo ja, herkenbaar is ja. in die drie dagen uh, nou, was het uh, was ik het gevoel kwijt ik heb langer in bed gelegen dan ooit en daarna was het weer, ja. Het, toen ontstond weer van ja, maar wat ga ik dan doen nu? Ja, ik heb weer ik heb stress nodig. Ja, ja, ja. Ik heb, uh, anders vind ik, ja, wat ja, je ondernemerszin de... gewoon. Ja, zo ja, adrenaline wat je nodig hebt. Ja. Uh, heb je een tijdje niks gedaan of is dat meteen vanaf dat eerst? Want wanneer was de deal eigenlijk? Uh, april vorig jaar. Oké, okay. um, toen was de deal en toen ben ik wel wat rustig aan gaan doen. Ja. Ik had in ieder geval al uh, een dag in de week dat ik uh, gewoon een soort focusdag wilde hebben en toen ben ik gaan golven. En uh, dat was echt wel heel relaxed. Als je zo'n grasveld en dat je dan, en dat denk je denkt oh, al de luxe om daar tijd voor te hebben. Ja. Maar dat, uh, dus ja, daar heb ik wel van genoten. Maar op een gegeven moment werd ik ook helemaal gek van mezelf. Ja, ja. Ik, dacht, ik moet nu echt veel wat gaan doen. Ja. Uh, en je had, uh, had je vanaf de deal al afspraken met Happy Horizon om te kijken naar een rol? Of nee. werd jij benaderd of hoe werkte dat dan? Nee, ik, ik had uh, uh, tegen de CEO van het bedrijf gezegd: Van uh, ik heb echt een serieuze uitdaging nodig. Anders ga ik andere dingen doen. Ja. Ja, ons exitplan was 1 januari 2024, dus dan stop, dan zie je ons ook niet meer. En we zijn committed tot het einde van de earnout, maar ook niet langer. Oh, Jullie hadden wel een earnout. ja? Oké, okay. ja, oké. Okay. En uh, ja, dus, dus nou ja, loyaal daaraan. En uh, op een gegeven moment ben ik een rondje gaan doen langs alle bedrijven die ze hebben overgenomen. Gewoon te kijken, hè, welke mensen zitten daar, wat kunnen ze, uh, heb ik wat aan ze, wat, wat ja. kan ik met ze. En uh, ik was op zoek naar het verhaal van Happy Horizon, hmm. ja, wat ze de mission statement, de purpose statement. Ik dacht van ik wil, want ik wil dat matchen met ons eigen ja. hè? dat van dat DNA van ons. kan ik het in elkaar drukken. En op een gegeven moment uh, uh, had ik een uh, call met de CEO en zei ik van joh, ik ik hoor nergens dat verhaal. En hij werd enorm boos op me van ja dat, maar dat kan niet. Dat verhaal is er. Kom we gaan lunchen en dan leg ik het allemaal uit. En tijdens die lunch werd al duidelijk van nou dat verhaal is er eigenlijk niet. nou toen mocht ik een strategiedag gaan organiseren. En daar in enkels purpose statement en alles viel op zijn plek. Ja, en, en kort daarna zei hij van, joh, ik ga jou bellen voor iets. En uh, misschien typeert het mij dat dan weer. En het enige wat mij verbaasde, is dat hij niet aan aan mij vroeg van, ja, wil je mijn rol overnemen als CEO? Maar dat was misschien mijn plank voor de kop zeg maar, want dat je alles kan, alles uh, is mogelijk. Uh, had je dat verwacht? Ik had het, ik, ik had het niet gek gevonden als hij mij uh, daarvoor had gevraagd. Ik had, ik had wel, ik dacht van, ik ik was al zo committed aan. Uh, het verkennen van het bedrijf dat ik dacht van, ja als het er nu aan mij wordt gevraagd om wil je hier nog hè? Ja. dus ik, ik heb nu uh, aan mezelf gecommit ik wil dit nog drie jaar doen ja in die rol die ik dan nu heb en uh, en cco ja. ben je nu ja dus dan sta je daarnaast soort van klopt ja goed genoeg ik heb nog wat uh, plannetjes en ideeën ja? ja nee maar dit is echt een hele mooie uitdaging heel mooi kernteam mooie strategie en ik help mee nu in uh, daar waar ik kan en, uh, en het is ook leerzaam, de schaalgrootte is zo totaal anders, de belangen. Ja. Uh, al die ondernemers die gewoon heel graag willen, maar die gewoon, waarbij ja, dingen worden wat meer centraal geregeld en dat ze ja. gewenst zijn. En ja, ja, ja. Het is een hele mooie, spannende tijd. ja Want hoeveel mensen we, we hebben we het nu over, totale groep? ja 700, maar ik denk eind dit jaar duizend. Het gaat het. gewoon door. Gaat door ja. En de focus op, is dat Nederland of Europa, of hoe uh, moet ik dat dan zien? Ja, het de, de, de, de is een soort van strategie voor Nederland die is volgens mij zo goed als klaar. Er zijn ja. nog wat bedrijven die worden geaccurreerd. Ja, de volgende stap is Scandinavië, Duitsland. Uh, er wordt ook een, uh, volgens mij, uh, richting naar New York, uh, Londen. Ja, er zijn nog wel een paar mooie stappen te maken. Nou, dan wens ik jou daar heel veel uh, succes uh, bij, uh, Harry. En dankjewel uh, dat jij mijn gast wilde zijn om je verhaal Tuurlijk. te delen. Ja. ja, nou leuk om te doen. Ja, graag gedaan. En ja. dankjewel uh, voor het kijken naar een, een puur ondernemersverhaal uh, in de serie die ik samen maak met uh, Marktlink, waarin we alles gaan belichten als het gaat om het verkopen van een bedrijf. Wat komt er allemaal uh, bij kijken? Dat hebben jullie het afgelopen half uur kunnen horen. Dankjewel voor het kijken. Zit je op YouTube en je vindt dit leuk, uh, je vindt dit kanaal leuk, dit soort gesprekken leuk. Uh, abonneer je dan hieronder en zit je te luisteren naar de podcast. Dan uiteraard kun je abonneren op CVD TV. En dan mis je helemaal niks meer. En laat ook een review achter. Want dan weet ik wat jullie van dit soort gesprekken vinden. Daar word ik heel blij van. Namens Mark Link uh, en CVD TV, dank je wel van nu. Hoi.